Eén, wachten. Oh, lekker Ja. Hier in de kast staan. Ja? En daar op gaan staan. Nou. Oh. Ja. ja. Nou, vertellen maar. Het zit beter. Oh, die kant zit beter. Lekker dat je kijkt naar deze video. Wij zijn vandaag op Paleis Noord einde. En ik zit nu in de koets. En ik vind hem wel erg lekker zitten. Hier zit dan de koetsier, volgens mij. heb die andere. Oh nee, hier zo. Dat hij nog wel een beetje rechtop blijft zitten. als het netjes. En hier zit de andere zo. Als jullie ook kaartjes willen hebben. En hier ook bij dit geweldige. Ja, hoe moet ik het zeggen? Paleis willen kijken. Bij de stallen. En dan zijn, hier, dan zijn er nog kaartjes. En dan kunnen jullie beneden in de komen, en Zo, beneden in de beschrijving kunnen jullie kaartjes. Nee, die kopen die vinden waar je ze kan kopen. Ja, dan kunnen jullie vinden waar je ze kan kopen. Ik zie het ziet echt lekker. Hey, weet je wat ze hier ook hebben, hè? Kijk eens, hebben, wat er daar in de lucht hangt. Dat zijn letters. De X. Dat is handig. Hoezo? Nou, op de menees hebben ze dat niet. Dan ben ik altijd op zoek, waar is die X? Waar is die X? En daar hangt die gewoon. Daar. Tadaam. De X. Nou, we zijn nu dus in de Binnenbak, of de Binnenpiste, het zal wel eens een chique naam hebben. Ze dus hebben er nu koetsen neergezet. Maar ja, ik neem eigenlijk wel aan dat op enig moment uh, hier gewoon paarden rondlopen. Achterbergbodem, nou, die leg je niet neer als je hier geen paarden hoeft te rijden. Zo meteen krijgen we daar een introductie, we gaan ze van alles vertellen over regels en uh, wat wel en niet mag en wat je wel niet kunt zien. Nou, en we hebben net bedacht dat als je hier dan rijdt, dat er weinig wedstrijd is, omdat je dan namelijk niet uh, tegen iemand kan rijden. Dus dan zit daar, uh, die paar mensen die dan meedoen, zit daar de jury en dan kan je daar nog meekijken naar het proefje. Dus op zich, het is wel heel cool hier, dus fijn voor de paardjes. Dit zijn de meer uh, dagelijkse rijtuigen waarmee getraind wordt. Schrikbaar bij het buitenpak jongens. Vanaf, Ja, die zijn groot. Hallo. Ik wil wel even aandacht van jou. Ik vind jou wel leuk. <laughs> uh, we hebben alleen mannelijke paarden in de stal, uh, merendeels ruim, er zijn nog wat hengsten onder de Vriezen. Uh, en uh, achterop in de boksen staan de namen met daarboven het jaar waarin ze geboren zijn. Dus er dus, is eigenlijk best wat informatie uh, op en rond de boxen uh, te zien. Vader, de moeder, de vader van de moeder en ook wat ze uh, te eten krijgen. Echt smederij, jongens! Een echte koninklijke smid. Ik heb steeds. Ik jullie mogen. Gewoon. Voor je banken. gaan rijdt is mooi. En dat is heel honger. Wat <lacht> ja, Waarom zijn hier eigenlijk geen meddels? Uh, nou, dat heeft twee uh, redenen. De eerste reden is dat we ook hengsten hebben bij de vissen. en merries dat... gaat niet samen? Nee, dat, dat, dat is niet heel fijn. En merries hebben natuurlijk, ja, sommige merries zijn gewoon heel rustig, maar sommige merries hebben we en In drie weken zijn ze dan misschien een beetje meer vervelend. Yeah. En dat hebben wij eigenlijk in ieder niet nodig. We hebben nee. hele brave paarden nodig. Dus vandaar. En um, wat doe jij hier? Uh, ik ben koetsier, net als mijn collega. Ja. <coughs> En eigenlijk houdt het in dat we alles doen. Dus we zijn wel koetsier poetsier op de, op, de, op de poetsen, op de rijtuigen. Maar we mensen ook de stallen uit Dus ochtends. We poetsen en wassen de paarden, we scheren de paarden. Voornamelijk uh, doe ik het toiletteerwerk hier bij de Gelderse. En uh, we poetsen tuig. Uh, het, het echte demi en tuig dat wordt gepoetst door iemand. En het uh, koper-tuig, dat poetsen we zelf. Nou, misschien is het wel leuk om te vertellen, dat de uh, boven zie je de namen. Oh, yeah. De namenbordjes. Oh, yeah. uh, uh, het mooie is dat de prinses hier de namen verzint van de paarden. Dus uh, onze oude koningin. En uh, dat doen we door middel van als de paarden binnenkomen gaan we eens kijken of ze geschikt zijn voor ons werk. Zo ja, dan ga ik een mooie foto van de zijkant en van het hoofd. Die sturen we dan op en dan gaat de, gaat de prinses de naam verzinnen. Okay. Dat is dan de prinsesbeheer. Oh, ja. En die doet dat altijd al? Ja. Kijk, tegels, ho? Oh, tegels. En die worden dus gewoon elke week gezeemd, of met een spons gedaan, maar in ieder geval schoongemaakt. hier dus hebben we een hele schone box? Ja, al staat. Gaat het goed? Ja. Kijk, en hier hebben we bordjes. En daarop staat dan wie die is. We worden dus verzonnen door, uh, door de prinses Beheerplex, Rocco. Uh, ik neem dan vader en moeder, of, of zoon, dat weet ik niet. En dan hier uh, weer de vader denk ik, of moeder, dat weet ik ook niet, wat ze eten. En nog meer wat ze eten. Dat zijn wel handige dingetjes, want die hebben we ook op Ermelo. Dan dus kan je het gewoon wisselen. je zou op de meneer-shop moeten hebben. Geen mee naar de Friesen, Tess? Anders hebben we geen vriezen hier. Daar ja, staat! Ga je maar straks even eten. Oh, is het zo beter? Ja. Hallo. Hallo. Ja, hi. Is dat een sieraf? Ja, dat denk ik ook. Ja, ik heb niet. Ik heb niet te eten, schat. Nee. Hallo. Is dit nou het grootste paard? Ehm. Ja, dat denk ik wel. Op deze zou ik ook Maar wij hebben het niet aangehaald. Eero, zoals dat die. Het zou vast een andere Eero's geweest zijn. Nee? Ja. Fijn dat komen. We komen uit hè? Ja. De test van de friezen zijn allemaal leegst. Oké. En de naam worden ook gehoord. Dat is wel. Ja, ik dat het is. bewust gaan zijn gemaakt? Nee, in principe, het zijn gewoon makkelijk. Dat is mijn moeder. De zonnebank? in nee, okay. Zo Nee En was het al niet koud? Het is echt warm Dit is onze dagelijkse tijgage. Dit, dit moeten wij dus ook zelf onderhouden. Voor de gala tagage hebben wij een vaste een poetsmanier, poetsmanier zeg maar. ja. Hoeveel uur per dag ben je nog bezig met poetsen? In principe is het zo dat wij proberen ochtends al de paarden te trainen. En dan is het de middag voor het poetsen. verzorgen van de paarden en het poetsen van de taillage. Ja. Dus je doet niet gelijk als je klaar bent met rijden? Als er tijd voor is wel, maar over het algemeen is het zo dat we toch wel de hele ochtend uh, tot een uur of één bezig zijn met rijden. En dat de middag echt wel uh, benut wordt voor poetsen. Maar dit is een twee aan het rijden mij. Of dus zijn er een paar. Of die sinaals, die zitten er ook gewoon. Nee, Dit is zeg maar een rustige periode. Of rustig, maar voor Prinsjesdag uh, hebben we dus de, de tijd om de garage naar.. Uh, te laten repareren, dus daarom zie je een aantal lege plekjes. Oh, nee. ik zag ook een lege box. Dat ik kan me voorstellen dat niet altijd het onze... nou, wat we ook doen, is dat we paarden zeg maar die het nodig hebben eventjes een tijdje op het land zetten. Maar. Dus die zijn eventjes met de kansen zeg maar, zeg maar. Oh, leuk, lekker. Ja. <coughs> doen ze bij de Spaanse wijsscholen. Je neem in je eigen huisjes Ja, Hallo, schat. En deze is. Deze is echt niet aardig. Deze heeft nog geen naam. Meteen. Oh, die is nieuw. Ja, is deze lief? Deze is heel mooi. Deze is ook eigenwijs, ben ik ook. Hoe heet deze? Deze heet... Uh, Siebert. Siebert. Je bent ook nog niet zo oud, hè? Je bent ja, moet je bent niet op Twitter gegaan. Nee. ik nog een schoenje maken, Terwijl je stappen op de kroeg in Ja! jij nou liggen? zo. Hij doet het erom, schitterend. Nou. Ik vind je niet meer gaan zoveel. Ik weet het gewoon niet, dat heel Oh. Nu ik Nee, Hij gaat echt heel veel. Gaat hij heel veel? Ja. Ja, je gaat heel veel. Ja. ja, je gaat heel veel. Je bent gewoon moe. Je moet zelfs meer slapen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Want dan krijg je een grote lik op je gezicht. Vind ik niet erg. Oh, je bent zo braaf. Ja! Kijk, ik moet gewoon op zijn neus heen kietelen en dan gaat hij grapen. Ja, bijna, bijna, bijna. Ja, Hij bleef er nog zorg van. Niet oh, bijten! Oh, je bent nog stout. Zit erbij te? Kijk. Zo. <laughs> Zou die ton in je lijf staan? We meer afstand houden. Ja. Als ja. je ik, ik, Dan word ik hoofdafdeling paardenkoelen. <laughs> Iemand heeft net een koekje opgegeten. O, Ja Precies, net een <laughs> En waar één koekje is, zijn vaak meerdere koekjes. Twee. Oh. Ik heb een paar nog gezien. Kijk, Zie je? Zie je? Zie je? Zie je? het is Normaal staan hier auto's. Ja, dat is ook zo Naar een pakje. Ja, dat gaat ook in een pakje. En welk pakje is zij? Ik weet niet welk pakje zij heeft. Pakkie pakje van de uh, Bijrijder. Is dit een toep? <lacht> wat heb ik nou met jou als Nee, helemaal niks. Maar oh, wie komt er nou aanrijden? Oh, kijk, het is Tessa. Tessa, je mag hier niet parkeren. Kijk, okay, je hoeft alleen zo te doen. Wat is het wat we hebben? Maar probeer maar. Ja, een handrem eerst nog. Wil ga kan jij ook nog even uh, in de jeep zitten? Ja, een Oh, oké. Eh, oké. Dat past makkelijk. Zie je, alles vast. Ik sta niet in te stoppen! Hij hebben ook nog een wacht. Nee, daar ga ik daar... Kom maar, wacht even. Het is geen paard. Niet rijdt vallen hè. Zo, oké. Kom maar heen Wie komt daar nu weer aanrijden? Oh, die parkeren hier zomaar in het paleis. <laughs> Hé hey, dames, jullie uh, mogen ja? hier niet parkeren. Nee, waarom niet? Helaas. Is hier geen parkeerterrein? Ja, eigenlijk best wel ruimte zat. <laughs> nou en. Woehoe. Wil je nog even naar de trailer en de vrachtwagen? Ik zie ja, een, een de auto met een trailer ja. en een limousine. Ja. Kijk, daar zat de trailer. Voor op school is het lekker. koninklijke ja. trailer. Geef je een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En vergeet hier beneden niet te kijken of er nog kaartjes te koop zijn. Want daar kan je ze vinden. Hier beneden kan je ook op de rode knop klikken om te abonneren. En vergeet niet gelijk om op het belletje te klikken. Nou, tot de volgende keer. Doeg!